middag, goeiemiddag, avond. ik weet natuurlijk niet wanneer u deze presentatie aan het bekijken bent. Mijn naam is Jeff de Smet, maar de meeste mensen noemen mij Jeff en voor alle duidelijkheid, dit ben ik niet. Dit is iemand die betaald wordt om zich te laten fotograferen. Ik word betaald om u iets meer te vertellen over SQL, de querytaal voor relationele databanken. Voordat we echter met SQL beginnen, is het misschien interessant om eens te kijken, wat is dan een relationele databank? En om dat uit te leggen, is het interessant om te beginnen met wat is een databank? Ik heb daar een eigen definitie voor. Een databank is een gestructureerde gegevensverzameling. Een gegevensverzameling, dat is eenvoudig denk ik, dat is een verzameling van gegevens. U ziet, lesgeven is toch eenvoudig. En wat is dan gestructureerd? Misschien dat ik dat best kan uitleggen aan de hand van een tegenvoorbeeld, namelijk een ongestructureerde gegevensverzameling. Dit is een voorbeeld van een ongestructureerde gegevensverzameling. Joske, geboren op 1 april 2000, woont in het in Schoten. Rita is geboren op 29 februari 2000 en woont op hetzelfde adres als Joske. Als ik aan u zou vragen, wat is het postnummer van de gemeente waar Rita woont, dan kunt u daar waarschijnlijk wel op antwoorden. Als u nu in paniek schiet, ik zal u helpen, het is 2900. Als ik echter deze tekst ga bewaren in een computer en ik zou proberen om een computerprogramma te schrijven dat een antwoord kan geven op deze vraag, dan is dat niet zo eenvoudig. Nu tegenwoordig met alle artificiële intelligentie en chat GPT, die zou het wel kunnen, maar laten we dat eventjes vergeten, dit is niet echt een goede manier om informatie te bewaren in een databank. Wat is een gestructureerde manier om dat te doen? Wel, diezelfde informatie kan ik gaan bewaren in een tabel. En dat is een gestructureerde gegevensverzameling. Wanneer ik nu wil weten wat het postnummer van Rita is, ga ik naar de rij of naar de record, want we noemen dat records van Rita, en vervolgens naar het veldpostnummer, want de kolom noemen we een veld, en daar zie ik dat het postnummer van Rita 2900 is. Dus door die informatie gestructureerd voor te stellen, kan ik dat gemakkelijk gaan terugvinden. Dit is een databank. Wat is er nu zo relationeel aan, Ten eerste volgens de officiële literatuur van de relationele databanken spreekt men eigenlijk niet over tabellen, maar over relaties. Vandaar de naam relationele databank. Maar vergeet dat maar direct, want wanneer de meeste mensen het woordje relationele databank gebruiken, dan hebben ze het eigenlijk over de relaties tussen tabellen niet zozeer over relaties tussen relaties, hè. dus vergeet dat maar dat tabellen eigenlijk relaties zijn. Wij gaan het hier hebben over relaties tussen tabellen en waar komen die vandaan? Want volgens de theorie van de relationele databanken mag u in een tabel maar één soort gegevens gaan bewaren, gegevens van één zogenaamde entiteit. En deze tabel die beantwoordt niet aan die regel, want wanneer ik hier ga kijken, zie ik dat ik hier informatie over een persoon bijhoud naam, geboortedatum, straat, maar tegelijkertijd ook informatie over een gemeente. postnummer van de gemeente Schoot is gelijk aan 2900. En volgens die theorie van de relationele databanken moet ik die informatie gaan uitsplitsen in twee tabellen. Een tabel gemeente en een tabel persoon. Maar als ik het zo doe, ben ik wat informatie kwijt natuurlijk, want in welke gemeente wonen Joske en Rita, dat weet ik niet meer. Dus vandaar dat ik een extra veld ga toevoegen aan persoon, postnummer. En nu zie ik, Joske en Rita, allebei postnummer 2900, dus gemeente Schoten. Die laatste kolom, postnummer, daar staat een zogenaamde beperking of een constraint op, een foreign key constraint. En wat wil die beperking zeggen? Wel, het is niet toegelaten om in de tabel persoon, bij postnummer, een waarde in te vullen die niet bestaat in gemeente. Stel dat ik Mark wil toevoegen in de tabel persoon. En Mark heeft postnummer 2990, dan zal die volledige record geweigerd worden. Want 2990 komt niet voor in deze tabel Gemeente. Natuurlijk, dit is niet de echte tabel Gemeente van België. Die zal alle gemeenten van België bevatten. Maar laten we gewoon aannemen dat dit de beperkte versie is van die tabel Gemeente. Dus Mark wordt geweigerd. Hoe kan ik ervoor zorgen dat Mark toch wordt toegelaten in die databank? Ik zou aan Mark kunnen vragen om te verhuizen naar 2900. Maar wanneer Mark gehecht is aan zijn postnummer 2990, zou ik ook dat postnummer kunnen toevoegen aan de tabel gemeente. Maar, zoals sommigen onder u misschien weten, er zijn drie gemeenten in België met als postnummer 2990. En dus op deze manier weet ik niet of Mark nu in Brecht, in Loenhout of in Wustwezel woont. Wat is de oplossing hier? Wel, dat heeft dan te maken met het feit dat, uh, weer volgens de theorie van relationele databanken, elke tabel een zogenaamde primary key of primaire sleutel moet hebben. Elke tabel moet een veld of een combinatie van velden hebben die uniek is. En hoe kunnen we dat regelen bij de tabel gemeente? Ik zou daar een ID aan toe kunnen voegen. Elke gemeente krijgt een unieke ID. In de tabel persoon moet ik natuurlijk ook de gemeente-ID gaan gebruiken en zo zie ik dat Mark eigenlijk in Brecht woont. Want gemeente-ID 4 verwijst naar de ID 4 in de tabel gemeente en dat is 2.990 Brecht. Mijn tabel gemeente die beantwoordt nu aan de regels van de relationele databank, want die heeft een primary key-veld. Bij de persoon moet ik dat ook doen natuurlijk. Daar zou ik ook een ID-veld kunnen aan toevoegen met de waarden 1, 2 en 3. Het is een beperking primary constraint dat het is. Ik wil dus zeggen, als ik Linda zou willen toevoegen met dezelfde ID als Mark, dan zal die informatie weer geweigerd worden. Want ik kan geen dubbele ID's hebben in de persoontabel. Dus dat zijn voorbeelden van beperkingen. En zo zien we dus dat wanneer we gegevens gaan toevoegen aan een databank, dat niet alle waarden worden aanvaard. Door die primary key moet de unieke waarde zijn. De foreign key, de waarde moet bestaan in een andere tabel. Maar ook, voor elk veld zullen we ook moeten gaan aangeven wat het type is van het veld. Wat voor soort informatie gaan we bewaren in dat veld. En als ik dit voorbeeld eens een keertje neem met informatie over appels die gekocht zijn, laten we eens kijken wat, ik, wat al die verschillende velden zijn. Wel, het codeveld, daar zou ik kunnen zeggen, dat is altijd vier tekens lang. Dat is een unieke code die we binnen in de winkel gebruiken om appels aan te duiden. De naam is maximaal 50 tekens. Niet alle fruit en groenten zijn even lang qua namen. Een appel zijn 5 letters, een, een peer zijn 4 letters, citroen zijn 7 letters. Maximaal 50 tekens moet lang genoeg zijn, ook voor allerlei exotische soorten groenten en fruit. Prijs per kilogram is een bedrag. Een aantal is een getal zonder cijfers naar de comma. U gaat geen 1,5 appels kopen in een winkel, meestal toch niet. En een gewicht is een waarde die gemeten is op een weegschaal. Op basis daarvan zou ik dus een SQL-statement kunnen schrijven dat een tabel product creëert. En dat wordt dus op deze manier voorgesteld. Nu, waar komen dan al die, die types vandaan, gaar en vaargaar enzovoorts? Laat ons eerst eens kijken naar de teksttypes. Gaar, vaargaar en ook tekst. Voor gaar en vaargaar ga ik telkens een maximale lengte moeten meegeven. Als de maximale lengte van de waarde die bewaard mag worden in zo'n veld. Voor tekst hoeft dat niet, hè? Tekstvelden bevatten ongestructureerde data, bijvoorbeeld een opmerking. Maar over die tekst gaan we voor de rest niet veel zeggen. Laten we eens kijken naar gar en vargar. Ik moet daar dus een maximale lengte meegeven, bijvoorbeeld maximaal 10 tekens lang. Stel nu, wat was het verschil tussen gar en vargar? Stel nu dat ik het woordje appel wil bijhouden in een gar 10 veld. Appel is 5 tekens lang. De exacte lengte van gartien is altijd 10 tekens, wel die vijf overgebleven plaatsen worden opgevuld met spaties. Met andere woorden, ik ben daar ja, nutteloze informatie aan het bijhouden. Ik ben plaats aan het verliezen op mijn harde schijf. Hoe zit het met een Wel, Als ik een appel ga bewaren als varchartien, gaat hij dat niet opvullen met spaties. Hij gaat maar vijf posities innemen voor het woordje appel, maar hij gaat wel als extra de lengte van het woordje appel bijhouden. Voor een peer zal daar 4 staan, voor een citroen zal daar 7 staan. Wanneer ga ik nu GAR gebruiken en wanneer VARGAR? Stel dat ik die code wil bewaren en ik ga die bewaren als een GAR4. Een code is altijd, zoals gezegd, vier tekens lang. Dus ik ga daar geen spaties nodig hebben om de overgebleven plaatsen op te vullen. Alle plaatsen worden opgevuld met een teken van die code. Als ik diezelfde code ga bewaren als een VARGAR4 dan ga ik extra plaats nodig hebben voor die lengte, maar in feite is die lengte overbodige informatie, want alle codes zijn toch vier tekens lang. Dus vandaar als algemene regelen, wanneer dat u een veld heeft, dat waarden bevat die altijd even lang zijn, denk aan een Belgisch bankrekeningnummer, denk aan een gestructureerde mededeling van een overschrijving, denk aan een BTW-nummer, denk aan allerlei codes die u in een winkel zou kunnen gebruiken, die hebben een vaste lengte, gebruik daar een gaar voor. Voor alle anderen gebruikt u een VARGAAR. Dus wanneer we dan eens terug gaan kijken naar de creatie van de tabel product, dan zie ik hier dat ik voor de code een GAR4 ga gebruiken, want die is altijd vier tekens lang. Het is ook een primary key, vandaar de code moet ook uniek zijn. En voor de naam ga ik een VARGAAR gebruiken, want daar zijn niet alle namen even lang. Dus daar is een VARGAAR een betere oplossing. Dat wat de teksten betreft. Ik heb ook nog definities of types voor de getallen. En we zien er hier drie: int, numeric en real. Een real is een gemeten waarde. En op een gemeten waarde zit een meetfout op. En een real is eigenlijk niet exact in een computer. Een real wordt niet altijd exact bijgehouden. Als we dan eens gaan kijken naar bijvoorbeeld van mijn appel, dan zie ik hier dat het gewicht wordt gemeten op een weegschaal. En die weegschaal die kan nauwkeurig zijn tot op 1 gram. Dus wanneer we hier zeggen dat het gewicht 2,543 Kilogram is, dan kan dat ook 2,542999 zijn. Dat weten we niet, want het is maar nauwkeurig tot op 1 gram. Dus die waarde is nooit exact. Vandaar dat een real een goed type is om gemeten waarden bij te houden. Een real is zelf ook niet exact, maar de fout op die real in de computer is veel kleiner dan de fout op die gemeten waarde. Int en numeric zijn exacte waarden. Een int is een geheel getal, dat wil zeggen geen cijfers na de comma. Een numeric is een getal met cijfers naar de comma dat wel exact is, waarbij we dus een scale en een precision gaan meegeven. Scale is het totaal aantal cijfers, precision is het maximum aantal cijfers na de comma. En dus hier zien we dat appels 1,49 euro per kilogram kosten. Dus geen 1,48999 of 1,49001. Het is exact 1,49 euro per kilogram. Als u aan de kassa staat, dan gaat men niet zeggen uw appels kosten ongeveer 2,75 euro. Nee, dat zal exact zijn. Een bedrag is exact. Vandaar dat we daar een numeric voor gebruiken met twee cijfers na de comma. Wat zien we hier nog in de definitie van het tabelproduct? We zien ook die not 0 verschijnen. En not 0 wil zeggen dat voor naam, prijs per kilogram en gewicht de waarde 0 niet toegelaten is. Voor aantal is dat wel toegelaten. En tussen haakjes voor een primary key is 0 ook nooit toegelaten. Wat is die 0? Wel, die 0 is eigenlijk een aanduiding dat er geen waarde is. Laten we eens terugkeren naar die appels. Het zou kunnen zijn dat ik geen appels heb gekocht, 0 appels dan zal het gewicht ook 0 kilogram zijn natuurlijk. Het zou ook kunnen zijn dat ik wel weet hoeveel dat mijn appels in totaal wegen, 2,543 kilogram, maar dat ik niet weet hoeveel appels dat het zijn. Dan mag ik daar niet het getal 0 invullen, want dan heb ik geen appels gekocht, dan laat ik het aantal leeg en vandaar die waarde NULL. NULL wil zeggen, ik ken de waarde niet, er is geen waarde. Wanneer ik dus een veld definieer met not 0, dan wil dat zeggen dat de waarde verplicht is, als ik geen waarde invul, zal die waarde gewijkerd worden. Het veld aantal mag leeggelaten worden en dat kan dus een NULL-waarde hebben. Dus hiermee zien we die nulwaarde, die is wel speciaal. En we zullen ook zien, wanneer we SQL gaan bekijken, dat we die nulwaarde ook speciaal moeten gaan behandelen in onze SQL-statements. Samengevat, een relationele databank. Wat is dat eigenlijk? wel? Dat bevat tabellen. En we hebben heel wat tabellen, omdat elke tabel maar één entity mag bevatten, één soort gegevens. In een tabel heb ik velden, maar er staan beperkingen op die velden, door de types. Hè. Iets is een intveld, iets is een garvier, iets is een uh, numeric enzovoorts. Maar ook de beperkingen via de primary key en de foreign key-waarden. Dus er worden sommige waarden geweigerd wanneer we die gaan invullen in de databank. En de taal die we gaan gebruiken in een relationele databank is SQL. Dat is hetgeen wat we gaan leren tijdens deze cursus. Nu, voor de rest, hier in die Caribou-site waar u nu zit, worden nog een aantal vragen gesteld in verband met die relationele databanken. kwestie van een beetje in de vingers te krijgen.